Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid toen ik 19 was, meer dan 30 jaar geleden. Omdat ik geloof in progressieve politiek en ik geloof in een brede volkspartij. Dus kleine linkse snippers trokken me niet aan. Ik geloof in het organiseren van politieke macht voor progressieven in Nederland. We hebben een brede partij nodig die dwars door de samenleving strijdt voor sociale rechtvaardigheid. Dus word lid van de Partij van de Arbeid. Belang is groter dan ooit.